De rondleiding is in principe door het centrum heen, maar op alle achteraf achterafplekjes. Roderick die heeft me daarin meegenomen en Arjan heeft een heel mooi verhaal verteld uh, tijdens die route. Um, want die verschillende stadroute die gaat erover dat in zo'n grote stad er altijd plekken zijn waar dak- en thuisloze mensen zich kunnen ophouden. Heel even in het kort hier, uh, voor de meeste mensen is dit louter een parkeergarage door de ogen van uh, daklozen of thuislozen, is dit een, een, een schuilplek. Uh, je kunt hier re relatief droog zitten. Uh, je zit in ieder geval beschut. Uh, wat ook belangrijk is, uh, je zit op een rustige plek. En, ja, dat zijn toch allemaal dingen die dak- en thuislozen zoeken. Pardon, we gaan hier uh, oversteken. Er is in iedere grote stad een bankje en telefooncellen tezamen betekent een verzamelplaats voor verslaafden. Kijk, meestal ga je op een wandeltocht door de stad en dan kijk je naar alle mooie gevels en naar de oude kerken en gebouwen en de mooie parken en blansoenen. Maar nu hebben we echt gekeken met de ogen van een dak- en thuislozen. En het is natuurlijk toch een andere manier van naar de stad kijken. Heel leerzaam.